Ik heb een heel groot probleem. Ik heb net mijn website geïnstalleerd, maar als ik mijn website open, dan zie ik dit. Hoe kan dat? In deze handleiding laat ik je zien hoe je deze melding weghaalt. Want immers, mijn website werkt niet. Ik zie continu dit. Ik weet niet hoe ik het zou moeten oplossen, maar uh, met behulp van deze handleiding komt het helemaal goed. Ik ga terug naar waar ik vandaan kwam. Ik klik op um, System Info en Files en dan klik ik op File Manager. Um, wat ik nu doe kun je ook via ftp doen zoals valzilla um, maar voor dit is het veel makkelijker en sneller ik scroll naar beneden en ik klik op pakblik html ik zie hier dus de mappenstructuur van mijn website en dan zie ik hier al wat um, bekend in de oren klinkt namelijk uh, de bestanden van wordpress wp-content ken je vast wel wp-config noem maar op maar ik zie ook en um, ja, dat heeft met een soort logica te maken um, een paar html bestanden want de logica is html gaat voor php dus op het moment dat hier html staat en ik ga de website bezoeken dan zal hij eerst die eerst html bestanden laden en daarna pas de php bestanden omdat hier ook een index.html is je ziet het al laat die dus eerst dat bestand en dan pas index.php dus komt continu die melding die je net zag die, wordt dus, uh, die heeft dus voorrang op mijn nieuwe website. Um, zodra ik dat allemaal aanklik en dan op verwijderen klik... ...dan zou je zien dat de melding ook weggaat zodra ik de website nu opnieuw laat. Um, dat doen we. En je ziet het, de website doet het. Kortom, HTML heeft voorrang voor PHP. En als je HTML-bestand hetzelfde naam geeft als een PHP-bestand... ...in dit geval was dat index.html dan laat je dat eerst zien voor je website. Um, en door dat te verwijderen, je ziet het, doet de website het nu. Um, ik hoop dat dit ook voor jou toepassing was uh, en dat je nu verder kan met je website. Dit scherm kun je niet sluiten. Um, je hebt dus gezien hoe je via System Info File Manager, dus in de mappen komt, en dan via Public HTML de HTML bestanden verwijdert En dat je daardoor dus weer op je website kan komen. Um, voor wie zich afvraagt of hij dit elke keer, keer hoeft te doen, uh, dat is niet zo. Uh, iedere keer als een hoosterpakket wordt aangemaakt, komen er een paar nieuwe bestanden in te zitten. Dat is standaard zo. Uh, die bestanden kun je verwijderen en dan kun je er alles mee doen wat je wil. Kortom, dit is dus iets eenmaligs. Veel succes met je website en uh, mocht je vragen hebben, kijk dan vooral even naar de andere video's of neem contact met me op. Succes!